Goed, VOA ter plaatse. Oké, okay, prio 1 ongeval. Alweer. Op de snelweg nu. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSBD van Amor. En we gaan ik met de VOA. Natuurlijk super vet, uh, dit busje gemaakt door meneer meen ik. Uh, super vet ding. Uh, er zit alleen achterin niks. En dan kun je duidelijk zien ook dat er niks in zit. Uh, in ieder geval uh, het, het vet die hier aan is. Ik zal maar even naar buiten rijden. Het ja, is wel echt een VOA-busje. Er staat wel forensische opsporing op. Maar ik ging al eens kijken, hoort dat wel? Maar dat staat overal uh, op die busjes, meen ik. Dus hoort het niet, sorry daarvoor, hoort het wel. ja dan ja, Ik weet eigenlijk niet of het hoort. Ja, in ieder geval... Uh, stop voor nog, ook al kan ik met dit busje geen stoptekens geven. Aangezien er uh, op een plek staat waar geen stoptekens worden toegelaten. We oranje nog. Maar wat ik wel erg gaaf vind. Oh, dat gaat verkeerd. Deze. En, uh, een paal. En als het goed is, uh, zou ik echt verlichting moeten geven. Zie je? Dus uh, dat is wel gaaf, we gaan, het, uh, we gaan het zien. Als het goed is kan ik niet meer achteruit rijden. Nee, dat dacht ik al. En ieder geval een middag of avond, dan kunnen we misschien nog wat avondmeldingen pakken. Even in zijn automatic zetten en dan doe ik deze even weg. Want daar heb ik niks meer aan. Ja het uniform is ook niet echt volledig voor ik, uh, ik dacht het lijkt er het meeste op. Uh, ik moest wel mijn koppel daarvoor afdoen, maar dat is dan maar even zo en voor de rest gaan we echt uh, kijken kijken wat we allemaal gaan meemaken en maar even weer juist Handling en alleen zo nee fout nee ook fout meen ik voor de mensen die mijn video's al langer kijken mijn stuur kan ze om heel raar doen en dat kan ik achterhalen als hij weer goed is als hij begint te trillen als ik de stoeprand aanraak ja als jullie het horen ze dus zie je ook ik doe nu helemaal niks ik raak het stuur niet aan dan weet je van hij, hij komt de stoep al niet om met deze snelheid dus ja dan uh... rijdt alsjeblieft prio 1 uh, rust dat ja natuurlijk nee dat is helemaal daar Dat gaan we niet doen ik, ik blijf natuurlijk uh, van de no Ja, noodhulp wil ik niet zeggen maar ik blijf natuurlijk wel politieagent Komen er echt meldingen binnen? waarvan ik denk, oh shit, dat is in de buurt. Een noodknop van een collega zo, so, Ja, daar ga je natuurlijk wel even heen, maar dit was absoluut niet in de buurt. Um, dus ja, voorwaar rijdt ook niet echt rond natuurlijk. Maar ja, we gaan er wat van maken vandaag. Ik hoop, uh, ik hoop dat ik er wat gaas van kan maken. Er staan hier wel een autootje stil. Misschien kan ik die eens even snel meepakken, pakken. Oh nee, rijden weer, Oké, okay. ja, daar gaan we kijken. Nemen <coughs> een. Uh, Ah, het vast. Ah, ja, nou, daar komt hij. Prio 1 melding, uh, ongeval op een heuvel. De VOA is gevraagd. Ik heb wel een beetje lijk, maar ik... is stuur hem niet zo goed. Het is heel erg lijk opeens. Het begon toen ik de melding uh, accepteerde. Ik heb frame zo, dat is niet normaal. Dat is jammer. ja, natuurlijk. Die vrachtwagen zie je nooit. Dus onderweg naar ons eerste ongeval en natuurlijk ter plaatse doen we niet de handeling die de VOA en het echt doet, maar ik moet de melding gewoon afronden. Ja, voor we gaan in ieder geval naar uh, ongevallen, waar staat voer nou voor? Nou, dat is analyse. Die onderzoeken, meen ik gewoon de ongevallen, uh, die kijken naar de remsporen, die kijken naar de plaats waar iemand is gevallen, um, ernstige aanrijdingen. Ze rijden niet altijd met spoed, meestal niet in Amsterdam en zo meen ik dat ze daar wel vaker met spoed rijden. Hier rijden ze geloof ik in Limburg dan echt vooral met spoed naar uh, ernstige ongevallen of naar plekken waar je toch van denkt van een oprit of zo, van een hele drukke snelweg. Een hele drukke oprit, dat je denkt van, nou, er moet wel onderzoek gebeuren, maar we kunnen niet nog 30 minuten wachten op de vouwen en ja, we willen ook uh, dat het zo snel mogelijk open gaat. Dus vandaar dat sommige ritten dan weer wel prio 1 zijn. Oh, ik was aan het drinken. Oh nee, nu valt me alles. Maar niks uit, sorry daarvoor mag niet drinken thuis, mag wel, maar nee, niet zo anders. Ik hoop toch tot op het moment dat ik deze melding afrond, tot echt die hele lag zo boem weggaat. Dat het gewoon echt deze melding was, omdat die al zo, zo kut binnenkwam dus met, met vasthangen en zo. Oh, daar staat een auto. Altijd een veilige plek zoeken om stil te gaan staan mensen. Dus je race wel lekker, moet ik toegeven. <coughs> en natuurlijk vet gemaakt. <coughs> Zaten wel wat nadelen in. Um, over kleine dingetjes. Die zal ik vandaag vast nog wel uh, onbewust laten zien. Maar in ieder geval, ik zal het nu wel even laten zien. Oh, hij doet het. Oh. Toen straks reed ik door alle palen heen. Ik snap niet hoe dat kon, maar ik reed gewoon door een paal heen. zo. Misschien is dit een verkeerde paal om als voorbeeld te nemen. Maar in ieder geval... Uh, ik, uh, ik kon er zo doorheen rijden zonder schade te krijgen. Rechts heb ik gezien. De rest van het kruispunt is vrij. Goed. Een er plaatsen. meteen eens uh, even kijken, en wel even en, en, en, en, een paar screenshot hier maken zometeen Dus we lopen nu hier zo. Boom. Oké. Okay. Ah nee, heeft hij hem niet opgenomen. Maar ik uit alle tijd. Ja, we moeten toch foto's maken met de vrouw hè? Dus uh, daar moeten we moeten ook de tijd van nemen natuurlijk. Goed. Met wie ga ik het eerste praten? Ik denk weer niet om foto Maar goed. Hallo. Hoe gaat het met u? Ja, niet zo slecht. Ik, uh, ik moet toegeven, ik was aan het... Uh, ik reed te snel en ik heb de arme man geraakt. Nou, Oké, okay, dat is goed meneer. Uh, ik ga in ieder, geval, uh, in ieder geval het een en ander bij u controleren. Uh, om te kijken of alles goed is. En uh, dan kun je je weg vervolgen. Uh, Oké, okay, sorry meneer. Ik, uh, ik ben gewoon een beetje nerveus omdat ik nooit eerder een ongeluk heb gehad. Nou, het is al, uh, het is al goed meneer. Oké, okay, meldkamer graag een uh, controle van kenteken. Oké, okay. hij staat als gestolen en zijn rijbewijs... Of ja, nee, dat maakt dan niet uit. Um, goed, ik ga hem dus zo arresteren, weet je nog niet. Goeiedag. Ik weet nooit wie ik als eerste moet aanhouden. Of dat geel, groen, rood is of is dat rood, groen, geel. Of groen, geel, rood. Dat, dat zeggen ze niet. Goedag agent, uh, toen ik de plaatsen aankwam, uh, zei het, uh, het slachtoffer me dat uh, de persoon in het sabri de sabri te hard En hem heeft geraakt. Uh, hij ging uh, bla bla. bla. Hij stopte. Um, mijn auto, zijn auto van het slachtoffer ging tegen de Ja weet ik veel. Um, ah, ik moest eens dus eerder met de agent spreken. Um, ik vraag aan hem dus met wie zou ik het eerst praten? Nou, oké. Okay. Ik moet eens met de ambulancemedewerker praten, zegt hij. Um, die ligt, hij zegt van praat eerst even met het slachtoffer. Nou, die ligt dus hier. Misschien is het ook wel logisch om eerst naar je collega's te gaan. Geen is gewoon mijn foutje. Ja. Hallo meneer. Hoi. Ik ga even naast je zitten. Hoor. Hoe gaat het met je niet zo slecht? Niet zo slecht. Uh, ik, ik bedoel het had erger gekund. Maar gelukkig uh, was de ambulance hier snel. In een paar minuten. Oké. Okay, uh, kun je me iets vertellen wat de uh, ambulance medewerker me nog niet heeft verteld? Nee. Uh, in principe de, wat, hij me, wat hij je zei is het enige wat... Uh, wat ik weet. Oké. Okay. Is, is hij... Onbeleefd tegen geweest ofzo, nee, is, uh, hij was heel erg uh, sorry, hij voelde zich heel schuldig. Uh, Oké, okay, dankjewel. Goed, maar jij was, ik ga nog maar eens even met je praten dan, anders, voordat dat dan weer dat krasje sluit. Uh, ik moet zijn auto geloof ik ook even na kijken of ik doe nog een keer. Oké, okay, goed. hey Hé luisterkameraad, ja, ja. jij bent aangehouden. Um, arrest, voor het uh, rijden gestolen voertuig. Uh, je mag gewoon even voor mij blazen, want ik weet niet of je gedronken hebt. Dat is gewoon boem is blazen. Oh ja, staat op. Oké. Okay. En dan ga ik wat takenwagens erbij uh, uh, vragen. Je okay, he, he heb gedronken, hè? maar uh, het is uh, nog uh, niet zoveel dat je niet verder zou, of dat je niet zou mogen rijden. Het is nooit verstandig om met alcohol te rijden, maar goed. En je hebt cocaïne gehad, zie ik. Niet zo goed dat vriend. Mm. Ja, hier de VOA, graag uh, een transportje. En twee takelwagens voor een... Uh, uh, heftig ongeval hier. Gelukkig goed afgelopen. Ja, ik vind hem wel super vet. Hoi. Oké. Okay. Hoi. Oh, die auto staat een fake. Doe nu niet. Ik ben nu weg voordat die ontploft. Ik stroom even op. Citizens report. A criminal no. resisting us. Nou, uh, willen jullie, nu zeggen jullie nu al, wij willen vaker de VOA zien. Laat dan ook even weten of ik gewoon wat noodhulenmeldjes me aannemen. Kijk, achter mij rijdt dus een, een persoon met een vuurwapen in zijn auto. Of in ieder geval iemand die gewapend is. Moet ik nou zeggen, ja die is in de buurt, dus die neem ik aan. Moet ik hem nou bijvoorbeeld een stopteken geven, want ja, hij rijdt al een invloed. Maar wat ik al zei, ik denk niet dat ik hem kan laten stoppen. Uh, ik zal het eens proberen, want ja, het blijft, het blijft politie hè. Dus ook hun kunnen je gewoon. Uh, de VOA kan je ook gewoon een stopteken geven, maar ik kan dat niet. Kijk, ik druk nu op shift. Het enige wat ik kan is blauw aanzetten. Stop voor zetten. Even of ofzo. Hun langs laten gaan. En dan moet ik maar gewoon even dubbel E. Goed, en dan heb ik hem staande. Goeiedag hé. Hey. Hé! Hey. Je ziet er heel erg uh, verward en uh, gedesoriënteerd uit. Heb je toevallig iets gedronken? Dat is de reden van de staanhouding ook. Uh. Fuck? Maar dat dus voor mij blazen tot ik stop zeg. <coughs> blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. maar. Oké. Okay. Hé, hey, ik heb nog even een rijwijs van je nodig. En die is ingevorderd. Dus je rijdt met een ingevorderd rijbewijs en onder invloed. Uh, dat betekent dat je bij deze man aangehouden, voor het rijden onder invloed en het feit dat je met een ingevorderd rijbewijs rijdt, dan krijg je gewoon die bekeuring voor. Je auto kan hier niet blijven staan, dus <coughs> so ik heb daar een telefoonnummertje voor, die gaat weggesleept worden, een snelle bak, en jij uh, wordt meegenomen, of wordt opgepikt, en de kosten van het wegslepen zijn voor jezelf, want jij eigenlijk schuldig bent. Doei! Ah, ik heb even geen kentekencheck gedaan, want het geld staat er nog eens gestolen op, maar dat zien ze dan wel op het bureau als ze hem als ze het verder hebben onderzocht. Nou, laten wij doorgaan. Voor alle wagen. Oké, okay, prio 1 ongeval alweer. Op de snelweg nu. En we hebben een prio eentje gekregen van de meldkamer. Hoi! Ping. Oh, ik krijg hem er rechtje, die moet ik wel aflezen. En dan links afslaan. En nog eens links en dan gaan we weer de heuvel af met volle snelheid. Nou, nu de zonneweg naar het tweede ongeval van vandaag een auto-ongeval op de snelweg. Ambulance is ter plaatse en we gaan het zien wat we daar... Uh, ik, ik, oh, ik ken deze melding wel. Even snel iets doen hoor. Even... Ah oh, nee, no, dat was er dus niet. Oké. Okay. Ah oh, nu is mijn stuur weer verpest. Maar die is nu alweer goed. Oké. Okay. Ik weet niet waarom ik de bocht zo nam maar. We kijken naar rechts, we, zien al, we kunnen al een kleine inschatting maken. Ik zie dat de brandweer ook gekoppeld is aan de melding. Hier staat de auto, dus vandaar de keuze dat ik hier de stoep wel lekker mee pak, lekker bezig weer. Ja, voor ter plaatse. Uh, hoe gaan we het aanpakken? Oh, oh, knalt er eentje op de Ambu. Hier is het incident gebeurd. Dus hier zetten we onze auto ook neer. En dan gaan we hier ook uh, het een en ander bekijken. Uh, met wie gaan we eerst praten? Met de Ambo. Oh, dat busje. Goedag. Hoi. Hé, hey, wat is de situatie. Nou, uh, goed om je te zien, agent. Uh, oh, ik praat niet met de brandman. Uh, ik heb geen idee, hoe moet met de bestuurder praten. Oké, okay, ik ga eens kijken. Hoe gaat het met de, de motorrijden? Het ziet er niet goed uit, hij zal het overleven, maar hij heeft heel veel kritieke uh, uh, verwondingen. Dus ik moet hem echt nu naar het ziekenhuis brengen. Oké, okay, dan ga ik wel met die man anders praten. Doei. Oeh, dat scheelt heel weinig. Hallo. Hallo uh, mevrouw, gaat alles goed? Ja, agent. Oké, okay, nou oké, okay. vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet het niet, mijn, mijn remmen werkte niet, het was heel eng. Uh, ik probeerde echt om af te remmen. Uh, wat bedoel je? Remmen werkte niet? Um, nou, Ik heb deze auto gisteren gekocht bij de autodealer. Uh, hij zei me dat alles oké okay was uh, met de auto. Oké, okay, kun je me wel de rest vertellen van die autodealer uh, mevrouw? Ja, de, de naam van de autodealer is LS autodealer is LS Supercars. Oké, okay, ik ga je uh, bedanken mevrouw. U wordt zo opgepikt door iemand en dan uh, kunnen we weg hier uh, weggaan. Die auto's rijden echt heel snel hier voorbij. We gaan even kijken. Vriend, jullie rijden hier mokertje hard langs. Jij afremmen. Goed zo. Ja ja, doe dat maar. De collega's uh, zijn. Ja ja tuurlijk collega's center plaatsen uh, van de noodhulpdienst dat betekent dat zij verder uh, het hier oppakken qua ID's, ID controles uh, uh, noem nog eens wat uh, uh, uh, blaas testen en zo en ik hou me nu bezig met het uh, onderzoek nu is mijn taak dan maar niet om naar die autodealer te gaan en te vragen van wat de fuck uh, of zorgen voor mijn geldgebruik wat ben jij wat ben, wat heb jij gedaan met die auto maar dat doe ik wel want anders rond je de melding niet al van ja je moet toch wat taken hebben snap je um, dus uh, we gaan daar zo meteen, of nu heen en dan gaan we daar vragen van hey uh, wat is hier allemaal aan de hand en uh, waarom uh, hoe kan dat met die met dat busje zijn gebeurd en kijken wat zijn reacties of ik neem aan dat we dat gaan doen voor de mensen die nu zeggen van, waarom doe je alsof je niet weet, je weet het toch wel. Ja ik weet het wel, maar er zijn altijd nieuwe kijkers bij. Dus ik weet hoe het afloopt. Uh, voor de vaste kijkers die dus dit al eerder hebben gezien in andere video's van mij, die weten ook hoe het afloopt. En uh, uh, uh, uh, uh, voor de nieuwe kijkers, daarom zeg ik niks. Dat heb ik vaker met LSP. Tuurlijk, er zijn altijd meldingen die ik maar één keer kan doen, omdat ik dan niet weet hoe het loopt. En vervolgens, daarna, alle andere video's is precies dezelfde uitkomst. Dus dan weet ik wel hoe het loopt. Maar ik doe gewoon nu alsof ik het niet weet. En bij al die andere meldingen doe ik het ook niet. Ik doe natuurlijk niet twee LSPDVA afleveringen achter elkaar. Maar ik zal uh, maar zo om de vier, vier LSPDVA afleveringen of zo kan ik toch wel weer eens dezelfde melding doen. Want ja, dan zijn er vast wel weer een stuk of meestal 100 abonnees toch wel. Uh, iets meer iets minder of iets minder vaak uh, bij nu wachten we wel erg lang uh. vowa heeft haast voor moet er ook gewoon uh, door hier is ook zo'n moet je even tussendoor ja thanks zullen we toch allemaal links gaan kan ik ook wel uh... Ja ja, pleur hem daar meneer. Als ik stopte en ik kon geven, wat ik hem gegeven. Goeiedag, Fouwer te plaatsen. Ja, wat hebben we hier? Mooi bak. Niet mijn type, maar uh, ja, toch wel duur zou het zijn. Hallo, goeiedag. Hallo, politie. Hey, hoe kan u helpen? Nou, een van uw auto's is betrokken geweest in een voertuigongeval. Uh, oh, echt? Oh, wat triest. Heel triest. Uh, er is iets met de remmen gedaan. Ze zijn een beetje gemanipuleerd. Dus uh, kun je me daar iets over vertellen? Nou, ik heb echt geen idee. Het spijt me schat, maar ik heb niet heel veel tijd. Um, Oké, okay, ik wil toch even binnen binnen. Binnen, binnen rond als dat mag. Uh, nou, wat? Nou, het zal wel. Oké, okay, dan ga ik nu naar binnen. En dan, voor iedereen. We kunnen nu twee dingen doen. We kunnen hier nu elk beetje gaan kijken. Ligt het hier? Ligt het hier? Want we zoeken iets wat remmen beïnvloedt. Of we zeggen toch de ervaring van de andere video's. En we weten inmiddels dat het hier ligt. Uh, dus we hebben hem nu. Dit uh, ziet eruit als een hekkerstoel dus we gaan eens uh, uh, aanspreken op zijn uh, gedrag. Nee. nee, ik kan niet achtervolgen, dat is heel kut. Of ja, ik kan. Oh daar komt hij! Uh, ik kan hem een stopteken geven. Ja ja rij daar maar tegenaan vriend. ik kan natuurlijk wel enigszins de bijvragen van de noodhulp die het op gaan lossen voor mij dat ding is ook een beetje snel waarschijnlijk hè ik kan wel klem rijden natuurlijk nu... wat the fuck gebeurde er daar oh er rij... zie je dat bedoel ik ze kunnen door mijn bus heen rijden Good, ik kan hem dus dat heeft geen zin om met een brandblus te gaan aanhouden ja nu raken we nog kwijt hè kijk het hij rijdt steeds mijn bus aan of door mijn bus heen ik ga aan de kant ik moet iemand aanhouden nou goed we gaan niet te, te veel risico nemen ik ben hem officieel kwijt in 321 en hij, hij rijdt daar nog zien een bus nog hoppa heb je al een volwaard bus zo hard zien rijden oh ja, die heb ik trouwens wel zo hard zien rijden dat was, die vloog bijna uit de bocht toen en dat heb ik niet zelf gezien maar op een filmpje maar ik ga het filmpje in de beschrijving zetten uh, ik ga hem natuurlijk niet uh, zomaar eruit een stukje waar hij uit de bocht vliegt, eruit knippen en in mijn eigen video plakken, want ja dan krijg ik alle views, om het maar even zo te noemen hij is ontsnapt um, maar ik zal even de in de beschrijving een filmpje zetten waar een VOA-bus zo hard rijdt, dat hij de bocht bijna niet haalt en gewoon letterlijk tot hij de bocht in komt en gewoon in het onverharde stukje van de weg. Uh, of uh, in, in de berm uh, vliegt. Uh, dus voor nu staat het... Ja, schiet maar in. In de beschrijving. We gaan naar de laatste melding. Voor vandaag. En uh, die... Uh, uh, serious MVA. Serious well. MVA. En even uh, 2. nu. 2. Oké, okay, we moeten met de agent gaan praten. Dat is 2.6 km. Prior 2 ben ik dan toch wel lang. Dus... Uh, we krijgen net te horen via ons oortje en dan kunnen jullie niet horen. Dat een prio 1 is geworden. Want... Uh, een heftig incident en er moet snel de weg vrij worden gemaakt ofzo. Oké, okay, dus we gaan ter plaatse als eerste praten met de agent. Dat is... En die zal dan zeggen met wie we verder gaan praten. Eigenlijk ook wel heel logisch allemaal. Uh, dat we gewoon dus vragen van aan de collega's eerst vragen van Hoi, wat is er aan de hand. Je gaat niet meteen eerst vragen aan de eerste beste man die je ziet. Hoi wat is er gebeurd? Ja. <coughs> dat zou ook raar zijn natuurlijk. Oh, no, makkelijk. Maar voor wat kan dus naar heel veel incidenten toe gaan hoor. Uh, iemand die is aangereden, vaak, va vaak is dat wel dodelijk denk ik dan zie je toch wel uh, dan zie je zo'n witte lijn op de zo'n wit, wit tekening van een personen op de grond liggen daar heeft dus het slachtoffer gelegen uh, of een uh, ja ze reconstrueren het het ongeval vaak dus ze ze, ze gaan kijken hoe is het gebeurd en uh, ik denk ah, shit. ik denk dat dan ook wel wordt gekeken van kan het van Oké, okay, dus ze zeggen van hier is de auto gestopt, dit zijn de remsporen en de fiets ligt daar. Laten we zeggen dat het hier is geramd, zou het logisch zijn als de fiets daarachter terecht is gekomen. Ik ken niks van de VOA, maar dit lijkt me een beetje wat ik denk, van dat zou dan wel, als ik ze soms te werk zie gaan, iets logisch uh, beredeneren, beredeneerd zijn. Um, dus... Ja natuurlijk, je kan ook zeggen, ik rijd iemand aan en ik zet mijn auto helemaal erachter, of juist vlakbij hem, terwijl je 100 meter verderop stond. Uh, en dan zegt van, ja maar hij, reed, uh, hij sprong opeens voor mijn auto op het laatste moment. Terwijl je hem 100 meter daarvoor al had aangereden tot hij zo ver uh, door de lucht vloog. Dus uh, daar wordt allemaal naar uh, gekeken denk ik dan. Hier staan heel veel collega's te plaatsen zie ik. Dat is mooi, maar met wie moet ik nou beginnen? Met de eerste, die, de eerste beste die ik zie, en dat is hier recht voor mij. Uh. Ik zet mijn voorwerbus gewoon hier, ze nee, dus kunnen maar over dat middenvak. Uh. Kijk, je kunt er ook doorheen lopen geloof ik. So. Uh, ik ga met hem beginnen te praten. Goedendag. Hi. Hallo agent, uh, wat is het uh, probleem vandaag? Nou, uh, wat ik heb gezien is dat uh, uh, de slachtoffersauto uh, werd geramd. Werd bijna gewoon gepit door de verdachte. Uh, ze zijn uh, gestopt. Ze zijn uitgestopt en toen begint de schel. Oké, so, bedankt agent. Speak to the victim, dat is nu in het groen. Dit zal denk ik de auto ook van de victim He, is flink toegetakeld. Hallo. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Ja, uh, wat ik me herinner, ik was naar mijn vriend onderweg voor uh, bier en opeens, boem. Uh, uh, zomaar, opeens, uit het niks. Deze dombo uh, heeft me geraakt en ging me continu nog rammen in mijn zijkant. Alsof hij me wilde pitten. Oké, okay, uh, bedankt meneer. ben u uh, gewond? Nee, uh, de ambulance heeft uh, me gecontroleerd en uh, hem ook. Uh, uh, ik ben uh, oké, okay, maar die eikel daarachter heeft een to twist of ik weet niet wat dat betekent. Uh, oké, okay, blijf hier maar even staan, ik ga even met hem praten, ja? Dankjewel. Goedendag. Kun je me iets vertellen over het uh, ongeval? Uh, Flikker op, je domme dom vark. Ik uh, vertel helemaal geen één uh, fucking woord naar jou. Hij snijdt me af. Uh, dus ik had alle terecht om te raken. Ik wil het nog een keer horen. Goed. Je bent met deze aanhouding, Je bent verdachte in dit uh, in deze aanhouding in deze aanrijding uh, en beleding om te nou een functie. Mocht dat best bijkomen. Ik weet niet of je hebt gedronken, Dat gaan mijn collega's jou uh, vast nog allemaal uitleggen. En dan ga ik uh, ervan doen. En nog een paar bugje, eeuwappikies. 12.02 OC, we komen eraan. Goed. Goed. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Jullie mogen nog kijken hoe ik hem dadelijk heel mooi achteruit in parkeer in de hal waar we of in de garage waar we ook zijn begonnen. Wil je dat niet, snap ik dat heel goed, dan kun je nu wegklikken. Er komt sowieso geen melding meer en je gaat sowieso niks meer missen qua, um, uh, qua aankondigingen of wat dan ook. Alleen maar hoe we wachten hier voor een stoplicht. Uh, over twee dagen zien jullie weer een video. Zoals altijd. Uh, mocht het niet zo zijn, ja, dan is daar een reden voor. Um, ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik probeer het. Ik beloof niks. Ik ben geen vaste youtuber dat wordt het dus is misschien wel handig voor jullie om alsnog te weten ik ben geen vaste youtuber die um, die die alleen maar youtube doet ik heb ook gewoon werk ik heb ook gewoon een opleiding etcetera. Uh, dus mocht ik ooit dus zoiets hebben van shit ik heb geen video over twee dagen maar ik moet ook nog uh, of morgen heb ik geen video en ik moet ook nog een, voor een toets leren of ik heb avonddienst ja dan gaat die avonddienst en die toets voor dus ja, dan is het maar zo. Ik, uh, het is puur een hobby voor mij. Um, dus ja, tot over twee dagen. Maar dat komt helemaal goed. Tot dan. Doei.